Hallo, zoals je misschien wel weet werken de meeste mensen bij Frankwatching vanuit huis. Een heel team verdeeld over het hele land en zelfs het buitenland dat virtueel samenwerkt. Het nieuwe werken dus. Maar hoe gaat dat nou in zijn werk? Welke online tools gebruiken wij om goed te kunnen communiceren en goed te kunnen samenwerken? Vandaag een kijkje achter de schermen bij Frankwatching. Zoals je misschien wel weet is Frankwatching gestart door Frank Jansen als een blog over internet tips en tricks. Maar zijn blog Hobby is in 11 jaar uitgegroeid tot een zeer succesvol platform met 18 teamleden. Hoewel we onlangs wel een kantoor hebben geopend, werken de meeste mensen grotendeels vanuit huis. Het werken zonder traditionele hulpmiddelen vereist een goed doordacht systeem van online applicaties. De dagelijkse communicatie en de dagelijkse samenwerking doen we meestal via de e-mail, Google Hangouts of Skype of WhatsApp. Google Chats en Hangouts zijn erg handig voor dagelijks overleg. De chatwindows verschijnen gewoon in je browser en de meeste teamleden bij Frankwatching maken hier dan ook veel gebruik van voor één op één gesprekjes tijdens kantooruren. zeg maar. WhatsApp is handig als iemand bijvoorbeeld niet online is binnen Google of buiten kantooruren. Via Skype en Google Hangouts hebben we dagelijkse meetings voor twee of drie personen. Zo kun je elkaar toch zien, dat praat wel zo fijn, en het is ook erg handig om schermen te delen. Dan kun je tegelijkertijd naar hetzelfde scherm kijken en bijvoorbeeld visueel breedstormen. gebruiken we voor twee of meer personen en zowel binnen als buiten Frankwatching. Jammer gebruiken we veel voor sociale dingen en mijlpaalmomenten of succesacties. Met Jammer kun je namelijk je eigen sociale netwerk opzetten voor je eigen team. We bespreken hier van alles en gebruiken het soms intensief en soms een tijdje niet. Het echte samenwerken gebeurt veelal via Google Drive, dat gebruiken we echt voor van alles. Je kunt de juiste mensen uitnodigen om mee te werken aan een bestand. En je kunt de bestanden overal openen en bewerken, waar je ook bent. Helemaal vrij van USB-sticks of andere memory cards dus. Alles in de cloud. Onze planning en kalenders, briefings, concepten, how-to's, rapportages, alle documenten voor nieuwe auteurs, huisstelsheets, eigenlijk alles waarvoor je documenten of spreadsheets gebruikt, staat op Google Drive. Zo monitoren we bijvoorbeeld hoeveel interactie en groei er is op onze Facebookpagina en ook de redactieplanning is virtueel, zo kan iedereen zien wat er op de planning staat voor de komende tijd. Al deze spreadsheets houden we realtime bij, dus als er bijvoorbeeld een nieuwe plaatsing of inschrijving voor training of webinars is, wordt dat er meteen ingezet. En dan de backoffice. Onze back-office is ook zoveel mogelijk virtueel. We houden allemaal onze werktijd bij in Nanda, een hele handige urenregistratietool die voor jou kan bijhouden hoe lang je aan het werk bent. Of je kunt zelf aangeven van hoe laat tot hoe laat je gewerkt hebt. Ook factureren gebeurt voornamelijk digitaal, bijvoorbeeld via Moneybird. Een overzichtelijk en handig programma waarmee je heel makkelijk zelf facturen kunt aanmaken en digitaal of per post kunt versturen. Alhoewel oh, wij dat eigenlijk altijd digitaal doen. Ik ben heel erg benieuwd naar welke digitale tools jij nou gebruikt om goed te kunnen samenwerken met andere mensen of collega's. Laat je een reactie achter en vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Tot eens. En eigenlijk is, is dat de bottleneck van een goede social media strategie, dat je zorgt dat je het intern goed op orde hebt. Ik heb dat zelf ook gezien, ja. dat het lastig is Daar om is mensen daarin mee te krijgen, ja. te overtuigen dat dit ja. echt...